Hé hey Annabel! Hé hey Annabel! hey, Oh, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Hé, hey, Blackjack! Hé, hey Joyce, kijk eens, Joyce! Oh, Joyce! Kijk eens, Joyce! Ik wil even naar buiten, Joyce! De licht nog hoor, Joyce, ik wil er even langs! Joyce, hou eens even op! Hé hey Annabel! Hé hey Annabel! Hé hey Blackjack! Wat vies is het hier? Oeh, wat vies! Hé hey Roosje! Hé hey Roosje! Hé hey Roosje! Hé, hey, Jack, Kijk eens Jack. Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Hé, Jack. Hé, Roosje! En Joyce komt niet. Nou ja, goed. Dan krijgt ze niks. Hé, hey, Jack. Kijk eens Blacktack! Zijn het los haren. Nee, zit er nog vast. Hé hey Black Tech! Hé hey Roosje!